Hoi, hoi, test uit de toekomst hier. Ik ga zo, nou ja, in de video ga ik zo oefenen voor jumping. Eigenlijk van plan om met kavaletjes uh, weer een voltetje te maken en dan daarmee te oefenen. Maar de pak kon niet gespoeid worden. Maar dat maakt niet uit. Toen mocht ik uiteindelijk op een menveld gaan. En naar de paardjes op de wei gestaan. Ik mocht op het menvel trainen heel gaaf en mocht over de bult heen. Ze hebben heel vaak overheen gegaan, daar op wissels gemaakt. En tussen de menhekjes ben ik gaan galperen en daarin wissels. Dus sturen, dat hebben we in ieder geval onder knie vanmorgen. Ik hoop wel dat morgen wel doorgaat. Het is nog steeds geen startlijst. Dat is wel een nadeel. Maar dat maakt niet uit. Ze hebben lekker op de wei gestaan. Anderhalf uur volgens mij, op twee uurtjes. Super fijn. En nu gaan we lekker naar huis toe en dan zie ik jullie morgen. Hoi! We zijn met de World Tour. On our way to uh, the Trooping Maslous. Do you have uh, very much zin in it? Ja, want je gaat nu op een hoogte die ik kaks vind. Ja, toch wel? Ja, 70, 80 kan je makkelijk. Maar ja. natuurlijk het parcours afgelopen maandag op uh, 85, 90 dat sprong je met de markt. En ook nog vijf indenissen van een... 90 meter. Nee, ik heb hem daarna opgehoogd naar 95 meter en toen ging hij tijfelen. Ja, maar toen die eerste drie is, die ja, de eerste drieën die hij wel goed. Vijloos. En uh, die groene oxer, zei mama dat hij op een meter stond. Ja, dus... die heb ik gelijk maar een meter gezet. Een meter. Ik vond hem inderdaad ook pittig hoog, maar het ging goed. Uh, dus ik ga vandaag 70, 80 dat is een ja. En jumping, ik vind dat zo'n gaaf evenement misschien ook gewoon omdat ik dat vroeger altijd heb gedaan en wat het leukste was ik ging vroeger dan helpen en als ik parkeerwachter en dat voor iedereen had ik een plekje van oh daar kan die staan heb je dat hele verhaal al verteld dat maakt me niet uit okay. en daar kan de ander staan daar kan weer eentje staan heel leuk maar nu ga ik er zelf aan meedoen voor het eerst met springen het is, het is wel oefen springen, het is wel... <laughs> maar jumping is jumping <lacht> nu heb mijn sluis gereden. Ik heb twee keer rondje 80 gedaan. Eigenlijk zou ik rondje 70, rondje 80 gaan, maar het was verkeerd gegaan. Toen was ik twee keer op 90 ingeschreven. Toen heb ik het uiteindelijk naar twee keer 80 gedaan. En nou ja, eerst één keer zou, ik, eerst zou het worden van één keer 80, één keer 90. Maar uh, uiteindelijk is het twee keer 80 geworden, omdat het eerste rondje, nou het ging wel oké. Okay, maar mm, ze had uh, bij alle tweede rondjes had ze bij hindernis 3 een weigering. Nou ja, dat, dat past een soort niet in mijn hoofd. Ik, uh, ik vond die, die Hindenis raar. Dat was die bruine. Het tweede rondje ging stukken beter. Het eerste rondje was ik heel erg gespannen. En had ik me veel beter moeten concentreren tijdens het losrijden. Dus dat is weer iets waar ik aan kan gaan werken de volgende keer. Zo, so, we zijn bij Horses in Hens. Ivy mag weer trainen op de aqua trainer. En uh, ja, we zijn benieuwd hoe het gaat. We gaan erin. Ze is op de aquatrainer geweest en ze snapt het. Dus dat is super fijn. Uh, heeft even geduurd, want het is denk ik de vijfde of de zesde keer al. Maar nu uh, zaten er echt veel goede passen op tussen. Ze was uh, ja, in de bubbel aan het raken, maakte meer lengte. Dus ja, ging eigenlijk heel erg goed, blij mee. Mag ze vrijdag weer. Morgen ga ik met Blondie. En dan ga ik met de boer, Ontario, weer terug naar uh, we sluizen, maar mij nou naar Den Hoorn. En ik hoop dat we niet al te veel file hebben. Zo, inmiddels zijn we terug van de aquatrainer met Ivy. En gaan de meisjes nu lekker op het land. Ik ga de trailer opruimen en daarna Tess halen kunnen paardjes weer van het land kan zij ze afzorgen en dan is het er, dacht, er weer op het is vandaag dinsdag en tijd voor de aqua dit keer met blondie ook de hondjes zijn mee alleen is hij vandaag een beetje lastig nou die gaat lekker aqua trainen en dan zijn we er morgen weer voor les eh, blondie is lekker in de bubbel geweest ik heb alleen niet gefilmd omdat ze in de bubbel zat en om dan de camera erbij te pakken dat vind ik een soort Ze was echt lekker bezig Hondjes deden braaf, dus wij gaan nu terug naar Den Hoorn en dan ga ik ze op de wei zetten en dan vanmiddag komt ze ze er weer afhalen. We hebben één, twee, drie, vier, maar vijf, nee, vier, poep scheppen, uh, nee we hebben twee. En we gaan even de wei langslopen, want ze hebben er best wel lang op gestaan. vijf uur volgens mij. dus. Nou, wie haar dan uh, uh, scheppen uh, Sam, uh, shit. Wie? Volgens mij jij. Wie kan toegaan? Toegaan. Hoe meer? En hele koesemorgen, de dus om zorgen. Ik ben ijfietsje aan het logeren en het is vandaag. woensdag. Oh jongens, over twee weken heb ik een toetsweek en dan ben ik klaar met school. Wat? We gaan we nog een of andere gekke opdracht doen, en met z'n allen naar Walibi. We hebben nog een klasseuitje en dat was het. Dat was het. Dus sommige vakken heb ik nu ook al voor de laatste keer gehad, omdat er heel veel uitvalt. Sommige vakken heb ik nog maar twee, drie keer. Of één keer. Dus tijd gaat heel snel. Het is snel. Maar morgen krijg ik mijn meugel. Vraag je af, Tessa, wat voor beugel krijg je? Uh, de meest vreselijke beugel die er bestaat op het planeet genaamd Aarde. Een blokbeugel. Dat is zo'n beugel. Ah, dat zit daar. En dan ben je helemaal gek te praten en zo. Daar ben ik niet zo blij mee. Maar het douchent met haar. Dochend met haar Eigenlijk wel. ze best stom. Huh. Maar uh, ik heb vandaag les bij Astrid, dus. Dus daar ga je zo naar kijken, maar, maar eerst een stukje. Even hier We gaan wat do grassuur doen. Grassage. Grassage. Mijn English is niet erg goed, maar... Deze Griek zit dood Een beetje aardig. Het was de uh, bedoeling... Uh, I tried to uh, do it over her ears, but uh, it uh, completely uh, mislukte. Yes. Maar we gaan het een hier doen na heel veel, heel veel springen. En morgen gaan we springen. En vandaag gaan we springen, maar dat maakt niet uit. Hey, en als je hier nou iets aan willen, toch zou willen verbeteren, we blijf natuurlijk altijd kritisch. Nou, dat had ik net ook. Uh, toen ging het goed in haar hals. En toen merkte ik dat ze heel snel ging stappen. Toen had ik er toen ook iets teruggenomen en geprobeerd om met mijn kuiter er weer meer voorwaarts te maken. Ja. En dat lukt er wel een stukje, alleen dat is heel lastig. Ja, want er, een, er is één voorwaarde die ontbreekt, waardoor je dan niet actief krijgt. Weet je welke dat is? Achterbeen. Ja, en waarom komt het dat het achterbeen niet onder kan treden? Uh, niet actief? Nee, omdat ze niet nageeft in linkerstelling. Oh. In linkerstelling? Nee, in linkerstelling geeft ze nu niet na. Ze geeft nu een linker... Even iets langer eraan houden. Dus je hand zachtjes naar voren brengen. Je hoeft niet te trekken, je hoeft alleen maar een prikkel aan te dienen tussen nek en kaak door je hand daar. En hier zo... En, nee, niks doen, niks doen. Wachten. Gewoon wachten tot ze loslaat. Als zij loslaat, dan geeft ze na daar. En nou moet jij loslaten en nou kun je been geven. Tja. Kijk, zie je? Dan reageert het wel. Voel je? Ja. Oh ja, dus Kom komt nu omhoog. Ja. Ja, dus heel belangrijk dat op het moment dat zij loslaat in nek en kaak... Dat jij je hand meteen ontspant, maar dat je ook meteen been geeft. Want dat is het momentum waarop je dus je paard het beste kan activeren. Dat wil niet zeggen dat de rest geen zin heeft om te activeren. Maar een paard kan pas ondertreden als hij nageeft in nek en kaak. Dus opstelling. Maar let erop, Tess, dat je niet als je inwerkt met je teugel, dat je niet trekt. He, dus je maakt, gewoon, je maakt een licht, licht contact op je buitenteugel. Die werkt naar voren toe in. Zodanig he, dat je... Dat ja, het kopje naar links krijgt. Duw met rechts naar links toe. Dat is goed. Zo ja, dit is goed. Dit is goed. Let op Tess dat je niet terug gaat werken met je hand. Ja. ja dus dat, want dan wordt ze weer kort in de hals. En dan uiteindelijk verlies je je naangevelijkheid. En dan heb je wel een krul. Maar die krul is dan niet gebaseerd op nagevelijkheid. Zo ja, dit is mooi. Een hele goede morgen zonder zorgen. Er is iets gebeurd. Ik dacht, ik krijg alleen een blokbeugel. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Ik heb stotjes. Dus ik heb nu een heel fietserek uh, ijzerwinkel in mijn mond. Plus nog een blokbeugel. Die ga ik niet uit laten zien. Dat vind ik heel goed, Maar... Blokbeer ik? Ja. Ik ga vandaag naar Bianca toe, ik ga nog even poetsen en dan gaan we over, het is heel ruim om mijn beugeltje zien, maar dan gaan we kwart voor één weg. Ik ben vandaag vrij van school. Vijf donderdag trouwens. Uh, vrij van school, dus niks illegaals. Yay! Ik heb echt heel veel zin in, want we hebben weer een tijdje bij Bianca gespoeld en als bij Bianca heb gespoeld heb ik er weer echt heel veel aan. Dat heel goed komen. We gaan vandaag naar Utrecht. Dus als was weer een keer nieuws. Mm. Ja. Ja. Ja. Wacht, ik kan ook wel laten horen ook zonder dik klink. Kijk zo klinkt in heel stuk beter. Maar ik moet uh, dit ding wel in blijven houden. Want anders uh, ja. Okay. Welkom de party. We zijn inmiddels met de boer on Hebben we lucht van je beugel? Nee, ja, ja, ja. Hebben we er zin in, moeders? Uh, ja, alleen ik probeer er opzij te gaan en iedereen besluit naast me te gaan. Dat is niet de bedoeling. Nee. Zien we ons rijden, geef ons de plek. Dit ding. I don't know. Ik heb uitleg gekregen van papa en nou gaan we het proberen. Zullen we beginnen met testen? Ik kan pas testen als er een accu aan zit. Ja. En je kan de test er alvast ophangen. We beginnen alvast met het testen erin doen. Goed? Is de spoed in de aarde Je doet de test er Hij zegt, er is niks. Oké, okay. yes. Nu de accu. Nou, uh, wie doen de accu? Het is een different piece of cookie. En ik weet how to do doen but het is very difficult. Oké. Okay. Oh, daar oh, blijft maar ook al in. Oh. Deze wordt in die aarde. Ja, doe maar bij het paaltje. Even bij het paaltje. Tussen het gras. Ja. En then... dan. Tada. Erop. We gaan hem hier aan. Het staat nog niet aan, dus dat maar niet uit. Kan je het gewoon aanraken? Ja, want het ding staat uit. Niet te ver buigen. En dan is het paperclipje eraan. Helemaal doortrekken. Nog verder. Even verder. We moeten gewoon aan hangen. Nee, je hebt hem toch niet op omgezet? Hij staat op of? Toch, ja. Oké, okay, nu hebben we al uh, stroom. De tester dichtbij. Dan gaan we hem aanzetten. Oké, 3, 2, 1. En dan knipperen. Weet er ja, wat? Ja, hij knippert. Wat knippert er dan? Dit dingetje. Hij knippert niet meer. Hij knippert er net. Ik zie ja, je Ja, ik zag het. Oh ja, ik zag het. En wat doet de tester nou? Ja, dat weet ik ook niet. The tester doet not work. Ik denk dat die tester weer heeft te koop papa. Ja, wil jij vader maar. De conclusie. De tester is kapot. Uh, het stroompunt als het goed is wel. Dus dat is helemaal goed. En zo niet, dan. Nou, papa gaat mee en die gaat dan aan het uh, draad voelen. Want dat willen mama en ik niet doen. Dit ja, al schok gekregen. Ja, maar dat was bij het accu zelf en niet aan het een draadje. Ja, was altijd aan het draadje. Ja, niet aan het schikdraad. Nee, dat heb ik Nee, dus papa gaat een keer mee en die gaat het gewoon voelen. Want uh, wij gaan het niet doen. Uh -uh. Ik heb zin om morgen. Uh -uh. Ik heb nog even niet verteld wat we morgen gaan doen. Ik ga morgen in mijn eentje zonder mama. Ik moet werken. Ik ben het werken, ga ik crossen. Uh, ja, ik ga samen met een stapneufje mee. En... En Jeanette. En Jeanette. Jeanette. altijd. En we hebben daar een oefening, volgens mij. Ja, in Ede en dan heb je eigenlijk gewoon een les op de crossstrein. Ja, want ik heb niet aankomende zondag, maar de zondag daarop heb ik daar een oefencross. Dus het is echt, ik heb uh, afgelopen zondag heb ik springen gedaan. Dan aankomen zondag heb ik tracure. En dan de zondag daarop heb ik weer crossen. Dan heb ik in één keer alles gehad. Ik denk, nou, een beste wedstrijd. ik niet gaan doen. Voor <laughs> de car. Een polo voor de car. Ja. Nou, zo heb je wel van alles wat. Dus dat is wel heel leuk. Maar uh, wij zijn bijna thuis. Cammy is zo lief een de paardjes van het land afdalen, Dus daar zijn we bij mee. Love naar huh. En dan gaan wij... Uh, uh, Een hele morgen. Het is, vandaag uh, vrijdag. Ik heb mijn laarzen aan aantrekken. Want ik ga zo krotsen. Het is een hele andere opstelling dan eerst. Of dan normaal. Alsof we zitten in een waagje van iemand anders. Want mama is niet mee. Uh, ik kan met iemand anders mee. Heel gaaf. Ik, ik kan Blondie maar even laten zien. Oeh. moet uh, je aantrekken. En dan zo. Blondie. Ja. Maar ik ga zo crossen. Ik doe de food om. Uh, oh, en de GoPro, dat was hem. En dat gaan jullie zo allemaal zien. Zo, oké. Okay. Uh, ik ga het even wat meer uitleggen. Mama moest werken. Ik weet niet vooral of het wel. Nou. Dus die komt niet mee. Mm. Dus ik ben samen met twee anderen mee. En Blondie mocht ook gelukkig mee. Dus dat is heel fijn. Uh, we zijn hier al sinds vier uur, volgens mij, half vier. Het is nu kort over vijf. En ik ben zo aan de beurt, samen met een andere halfligger omdat doe ik ook gewoon op, maar ik moet ook mijn body aan. En even kijken of het allemaal gaat lukken. Ik zal ze doen. Dus nu eens even kijken naar de andere en dan ga ik zo zelf lekker opzalen, want Jeanette is nu ook nog even bezig. En dan krijg ik daarna les van haar. is goed gegaan, de waterbakken gingen goed, de hindernissen gingen goed, Dat was wel een paar keer dat Blondie er half overheen sprong of over uh, bijvoorbeeld wat een boomstam. En dan werden ze er ook stukjes gefilmd door iemand daar, het is geairdrokken naar mij, ook via een iPhone 13, dus dat mag in de week vlog. Maar, uh, maar konden we over het laagste stukje van de boom en wat deed Blondie? Blondie ging over een soort, uh, het hoogste stukje van de boom heen, dus het was maar het is uiteindelijk hartstikke goed gegaan. Ik ben super trots op haar en Ginette zou ook uh, waarschijnlijk volgende week zondag wordt een eitje voor je, omdat ze het zo goed heeft gedaan vandaag. Dus ik ben hartstikke trots op haar. En ja, uh, yeah. het was het einde van de weekvlog. super leuk dat je hebben gekregen uh, en ik zie je heel graag volgende week weer. Doei, doei.